Hallo kijkers, leuk dat jullie weer kijken. We zijn op een uh, nieuw stuk. Dit keer geen akker. Het is dus een uh, stortveldje hier zo. We krijgen heel veel signalen binnen. Ja, het eerste muntje is al gevonden. 5 cent, 19,55. Ik ben weer met, uh, met mijn vaste maat Ben. Kijk, daar staat hij. Dag Ben. Hallo. Sven staat daar. Verderop zijn nog een paar uh, kameraden bezig. Dus uh, we gaan even kijken wat voor leuks we hier uh, eruit kunnen halen. Heb je al een signaaltje Ben? Nou, een enkel signaaltje, maar die verdwijnt al meer. Ah, okay, dus naam, okay. dan weer. Ah, oké, oké. Ah, kijk, kijk, kijk. Hey. Nou, goed, ik ga mijn detector ook even opstarten en dan... Uh... Ga ik ook eens even kijken voor een leuk signaaltje. Hey! Nee joh! Meen je niet? Wat is het? Doodskop lijkt het wel. Nee. Zit er een uh, merkje in? Ja. Waar, waar, waar? Hier. Zo! Hey. Hey. Nee joh! We kunnen eens laten zien. Hey. Gekkes! Kijk! Ja. Nee! Nee <laughs> nee! Ja, zit er. Ja, ja, ja, daar ja. nee. zit een merk in. <laughs> Zo, oh, die ben je joh. Oh. Wacht, oh. oh, we gaan even kijken. Een ring! Een ring! O, ouwe. Ik ben er staat een merkje in de binnenkant. Er staat een vuistje en een wapenschild met een sterretje. En... Ja, dingen. Die bendiel, die is niet normaal, hoor. Hij ah, is serieus. Er staat een merk in de binnenkant. Dat is een kletser, hoor. Dit een kletser. Zo. Moet je hem even zien, ja. Zie je hem? Ja, hè. Die is groot. Wow, we zijn hier gewoon net uh, een halve minuut. Dikke ja. shit, houden. Oh, Blijven shit, man. 750. 750, is 75 procent. Zo ja. dus 18 karaat of zo dan? Nee. Oh, ring jongen, dik. Ach, hè? <laughs> 18 karaat dan ofzo, zo? Of nee. Ja, ik ben ja. Echt, die pent jongen. Nou, dat wordt uit eten. Ja, ik <laughs> <te>. <laughs> Hij in McDonald's inderdaad. Nou, ik heb een musketkogel. Hij zat aardig diep. Het is toch een oud stukje dan, hoor hier. Kijk, pinpointer lengte. Ah. God, maar die Benjong met zijn gouden ring. Hij is niet normaal. Ik vind het niet te geloven. Het is niet te geloven. Je neemt ze mee, maar. toch ook eventjes uithalen. Oh hier, je ziet het al, kogelhuls. Bodemstempopje nog te zien, even kijken, ja, dit lijkt. Ik denk een Duitse patroon, of een Duitse huls, ja. Zo, het is raak met de musketkogels vandaag, maar ik film ze niet allemaal, dan blijf ik bezig, maar ik denk dat we een wereldrecord hebben. Hier heb ik een lekker signaaltje, die gaan we even samen opgraven. Laten we eens kijken, hij is er nog niet uit. Even kijken waar die zit hoor. Daar ergens. Even mijn mooie schep erbij. Zal die hierin zitten. Nee. Hey, een stukje van een uh, bestek. stukje bestek, dus weer eens wat anders dan een musketkogel, niet echt versiering erop geloof ik, maar in het zakje. en gaan we verder kijken. Oké, okay, we sluiten de dag even af onder deze prachtig de bloeiende, bloeiende prunes kijken hoe mooi. Dus Ben, uh, aan jou het woord. Want uh, jij hebt toch uh, echt nou, uh, de kijk, primeur van vandaag. Wat ik nou hier heb gevonden. Dit is echt, dit is ongelooflijk geschikt. echt. Ik ben hartstikke Ik vind het niet normaal. We zijn klaar voor uh, de maand. We gaan heb jij, thuis uh, zitten. Hoeveel, uh, hoeveel karaats is het, uh, Ben? Dus uh, 18, uh, 18 karaats. Dus ja, uh, ja. Uh, ja. er ja, blij mee. Kikken, oh, ja. Ja, daar staat het merkje 750. Te zuinig. Maar ja, Eeuw, weet je, gaaf. ik kan een gouden ring hebben, maar het blijft een lelijk ding. Ze <laughs> zeggen, al draagt een aap een, een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Ja. Maar goed, ja. nou ja, ik ben liever lelijk met zo'n gouden ring ja, dat is dan maar, knap ja. met ja. niks. <laughs> Netjes, Oké, okay, mensen, het is tijd voor de samenvatting. Nou, jullie zagen net nog eventjes die prachtige gouden ring van Ben. Erger gemooi. En uh, hier komen mijn vondsten. Nou, zoals ik al zei, de musketkogels die bleven maar uit de grond komen. Ik heb er in totaal elf gevonden. En hier uh, de troepjes. Dat zal ik ook even in beeld brengen. Ik heb iemand hier uh, nog een keer een mierennest uh, volgegoten met uh, aluminium. Twee achterkantjes van het bestek. Een kogelhulsje. Stukje aardewerk nog. Zag er ook wel grappig uit. 5 Vijf cent, 19,55. En twee stukjes sleutel. Nou, het was een leuk dagje al met al. Ik bedank jullie voor het kijken, zometeen komt nog eventjes mijn logo in beeld, daar kan je op drukken en uh, direct abonneren, want er komen nog veel meer gave avonturen aan en uh, ik zou zeggen tot snel.